Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ga een dubbele intro doen, maar dat komt omdat deze intro eigenlijk pas op het einde van de video is opgenomen. Ik ga dus ook nog niet introduceren wie naast mij staat. Dat komt dadelijk, want dan begint eigenlijk de video hoe ik hem wilde starten. Maar achteraf dacht ik van, hmm, deze video moet en komt online op eerste kerstdag. Dus bij deze jullie kijken deze video dus hopelijk rond 12 uur op eerst kerstdag of op 10 uur zelfs doe eens gek um, maar dat ja dat dus dus ik dacht ik neem toch nog even een extra introductie op om jullie in ieder geval al hele fijne kerstdagen te wensen heel veel plezier en uh, heel veel succes als je moet werken we hebben het allemaal wel eens meegemaakt denk ik uh, maar in ieder geval komt het helemaal in orde voor de rest gaan we dus nu naar de normale of ja normale intro hoe we de video uh, zijn gestart en daar is ook een introductie ik kan jullie wel over zeggen, we beginnen meteen met een melding dus daar gaan we naartoe en even later introduceer ik pas precies wie dit is en hoe deze ts in elkaar zit uh, maar dat komt in orde, dus ik zou zeggen heel veel kijkplezier, heb je dan gevraagd of stak je gewoon lekker je hand omhoog? Nee, ik, ik, was, ik, ik stak mijn vinger op je ja, stak je vinger op, maar dat was om te zeggen you of uh, ja, om te zeggen, you okay. succes nee. met kijken dan uh, ga ik ook naar jullie zeggen joe en succes met kijken en heel veel plezier Oké, okay. maar we gaan snel de video beginnen, want de video is dus al begonnen, maar ja, ik sta hier samen naast, of bij, met, wie? Hai, Joris. Twee seconden, ja. vijf seconden. Ja, dag. Ja, één, twee. Joris, twee. laatste ja, heb je ja hey, hallo. 34, 31 AC over. Ja, AC, wel ontvangen van nu een prio 2, Het val valt van hoogte, ik zie dat u wel opgeschaald is prio 1. Um, wij gaan even die kant op uh, en kijken wat we daar kunnen betekenen over. Ja, dat is ontvangen, uh, ik ga je slepen, Helemaal goed. 34, 31 uit. Pascode 517. 517, val van hoogte. We gaan je zo meteen helemaal netjes introduceren. En deze hele gave TS introduceren. Daar komen we dan zo meteen op terug. Ja, uh, mij weer leuk, maar de TS is belangrijk hoor. Dat is een gaaf ding. Ik heb geloofd nou, nog. Hup, Ja wacht. 517. Ik heb, Ik heb gevoeld dat het ding heel snel is. Ik kan nu wel heel fout zeggen als ze brandt weer, maar... We gaan wel als ze brandt, weet niet. Heeft Hij heeft de ding op zijn toe toeter. Ja, ja, doe maar. Hoe is hij dan? E. E. Ja, dat is wel leuk. En kijken We hebben informatie slachtoffers niet als spreekbaar. Hoe van 10 meter hoog gevallen langzame ademhaling. Geen snurken ademhaling. Ligt in een plasboek. Plasbloed. Ja. ja Oké. Okay. En wat is onze taak dan normaal gesproken dan? Of jouw taak beter gezegd? Nou, ik denk dat we nu als uh, first responder gealarmeerd zijn, dus uh, gewoon als hulpdienst die dus eventueel als eerste plaats plaatsen kan zijn. Uh, als de ambulance altijd ter plaats is, dan is het gewoon even kijken of we iets kunnen assisteren of, uh, of okay. handjes nodig zijn ofzo. Okay. Okay. Wat een AVTS joh, ja. ik vind hem echt vet. daar gaan we zo nog verder naar kijken. Ja, het enige wat ik heel erg wennen is, uh, denk ik voor jou is dat, die, dat je even iets meer gewicht... Uh, ja, we hebben, we hebben wel een Mickey, maar de gebruik je niet zo vaak. Ja, voor jullie kijkers is even wennen voor mij natuurlijk. Het is een heel ander TS en gelukkig mag ik van Joris rijden. En ja, jullie kennen Joris misschien al, maar wat ik al zei, we gaan hem zo meteen even introduceren. Nu gaan we dus naar een Prio 1 melding. Het was eerst een Prio 2, toen weer een Prio 1, nu weer een Prio... Uh, of toen weer, ja. In ieder geval prio 1 was het, toen prio 2, toen was prio 1. Dus daar gaan we nu heen. En we gaan eens kijken. Lifeliner is ook een koppel, zie ik. Lifeliner MMT komt dus ook, oké. Okay. Oh, dit is die politie te plaatsen. We moeten altijd even opletten of in de buurt van een incident iedereen eens van links of rechts iets aankomt, gevlogen of gescheurd. Links vrij, yes, check. Dat hier eigenlijk niet te zijn hè? Ja, het staat hier. Ah, daar links. Oh, let op joh gek. Ja, ik kom er even langs. <laughs> Creatief. Nou alles is er al hier. Ja. zo is de MT zo. Nou gaan we even kijken of het nodig is. Lampje in je bij je pupillen krijg ik de reflex terug of? hem te plaatsen? Ja, ik wel. Wat zei je? Ja, dus, uh, ja. Ja, ja. Heb je hem gesaved trouwens? Ja. Ook okay. toppie. Ga ik nog niet uit van Euro voor nu? Kijkers, oh, okay, kunnen okay, ook meteen we even naar het hele nieuwe MMT-voertuig gaan, gaan kijken, maar we oh, moeten natuurlijk wel even kijken oh, ja. wat Joris vandaag te doen Hallo. heeft. Dus daar gaat het op naar. Hallo. Hello. Hallo. Hallo. Oh, ja, de collega hey, waar je. Ja, meeneemt ah, je, niet. jij durft. Nee, wat um, het verhaal voor nu is. Hij is van de eerste naar beneden gedonderd, op de betonnen rand, daar geklapt en toen hier in de borst terecht gekomen. Nice, nee, ik bedoel uh, uh, wat heel de veel. Zie? ligt hij niet vast. Ik had eerst het vermoeden dat hij was gespiesd door die borstjes ofzo, of door een tak. Ah, ja. Maar dat lijkt voor nu niet. Ik heb nog niet goed kunnen kijken onder zijn lichaam, want hij ligt op zijn buik. Uh, dus voor nu is het voor jullie heel even status quo en dan moet ik straks even kijken of die inderdaad helemaal vrij ligt of dat hij toch ergens vast zit of gespiest ligt ofzo. Ja, maar goed. We blijven gewoon even te plaatsen. Geef me aan als je iets nodig hebt. En uh, mocht dat niet zo zijn, gaan we gewoon retour. Ja, anders kan je straks sowieso afspijten, want zo ziet heel die muur onder bloed. Ik denk dat de uh, bewoners dat heel uh, fijn vinden om te uh, Oh ja, ja dat kunnen zien. we sowieso wel even doen, <laughs> dan, ja. uh, Hij is wel nog uh, hij wel hartslag en dergelijke. Ja, maar dat is ook niet uh, je van het. Oh, Oké, okay. nou ja goed. dan MT gaan wij even hier rondhangen en ik hoor wel eens... Ja, kan ja, ik, ik er ook zijn. video's van maken. Ja, thanks. Wij gaan even bij TS chillen. Dat dacht ik al. Oké, okay, uh, sorry, je mag even schepen elkaar pakken. Even wat dekens. Ja, Zo het even, even van een beetje af gaan doen, dan kunnen we er ook we iets vers. over vertellen ook nog. Ja, precies. We gaan even naar de overkant veel. van de straat hier. Je is... dan niet bepaald dagelijks uh, <laughs> nee. over een TS uh, praten, terwijl de net beter is. Maar goed, het kan hier. Ja, dit is jullie nieuwe TS en uh, ik meen dat die wel alleen in uh, Groningen nog rijdt, hè. Um, maar het is zeg maar de, de opvolger van wat Rotterdam nu heeft. Of zeg ik iets verkeerds? Uh, ja, helemaal. Het fijne week ook niet van, maar volgens mij klopt wel wat je zegt. Deze is natuurlijk de OOV strijping, dus een nieuwe strijping. Mm. Uh, aan het af. Zoals Groningen, of uh, zoals Rotterdam wel ja. al heeft. Ja, wel een DAF inderdaad. Uh, met een nieuwe striping. En ja, hier rijden wij in de uh, regio Rotterdam. Rijden we ons, mee rond, zeg maar. Denk er wel. Is dat, op. Is dat, ja, denk ik ook. Wij zijn wijzen nodig? Ja. Nou, weet je nou een mooie vogels? Dan of zo, dat komt wel, hoor, dat goed niet. het goed is een zou maar, zou kunnen. Hallo. Hij hey. is in de rea setting Dus als jij wil gaan borstcompressies gewoon. Gewoon ja, ja, de ja, dankjewel. Die ambu uh, bij zijn hoofd die doet de beademing, dus hoef je geen zorgen om te maken. Hè? Wat hebben we? We hebben uh, een assooline. Nou als je het heel erg vindt ga ik dat dus even bekijken. Ja. Ik vind dat wel erg. Ah oh, sorry. Oké, dan laten we de uh, brancheman even zijn sessie uh, afmaken. Joris is heel goed bezig en met het animeren. Lekker bezig gaan we het analyseren. 10, 11. Mag wel wat sneller Joris. Nee. Uh, waar is Jan? Jan! Yo. Wil jij voor mij vast adrenaline? 20. Op hij gaat niet heel snel hè, deze animatie. Nee, hij gaat niet zo snel. 27, 28. 29. In het echt, 30. voor jullie okay, kijkers, gaan we is het natuurlijk los. 1, gaan 2, we 3, 4, 5, 6 en los, zo door. Uh, je kunt altijd zeggen Staying Alive, het liedje. Um, of altijd is kortjakje, ziekeloos. Ah, altijd je is, is kortjakje, zo ongeveer. Uh, uh, okay. Kun je zingen als je iemand bent aan het reanimeren. Ik doe het zelf niet zingen, want dat ik denk 12. een andere 21, dingen, maar het 22, kan zo. 22, 22 AC, OC, gebericht. Eh, uh, ja, ze, OC, ze hebben, ik ben daar uh, niet meer nodig, dus ik staat. <coughs> Zoals jullie je weten. Nodig, u staat als uh, 1. Zou je als dan ik ook met de politie meega, begint het meestal altijd met je meteen met een melding. Nu ook. Dus uh, 2, 5. Voor een overlast over. Ah. Als dus je lifeback kapot. Ja, ik denk dat mijn lifeback kapot is, jongens. <laughs> ik krijg geen vertrek 22, feedback 22 meer. correct. Ah, uh, uh, uh, uh, ah, als... uh, Ja, dank je ook Weet je compressie gaan doen, of niet? Ja, ga maar verder, dan gaan we het zo nog. Ja, zijn lifecap kapot. Echt life weer slecht moment. Ja. Ja. ja, Jan. Alsjeblieft, André de Oké, okay, volgende lifepack eraan. Mag hij weer 30 keer afmaken? Gaan we dan, we de dan, de dan de de nog, nog een keer proberen? Dan we gaan zo even kijken of we het wel weer waardig terug krijgen. zit zitten nog op 200, toch? Huh? 15? Zit je op 200 of al op 360? Jij bent verpleegkundige, dus zo moet helemaal goed komen. Ja, maar ik was net heel Dat erg... was een vraagje gek. 25, 26, 27, jij dan? 28, nee, 29, Laat ja, maar gewoon op zijn z'n op, Gewoon voor gas. Wordt hij okay. nog behaald ja. trouwens, of... Gaan we, gaan we analyseren. Nogmaals. Minimale hartslag, output, adrenaline er doorheen. Meneer de dokter? Ja. Hij wordt geloofd ja, niet om gaan of... Doen. Succes! Ik? Ga maar ja, twee maar, keer knijpen, onderdaten. Maar ik kan dat niet met dat ding. Jawel, dat kan je zeker doen. Nee, ja, dat kan ik... jij ja, ja, kan dat ik dat. Joris kan Ja, ik Joris. dat kan je echt. Joris, je, je, je hebt jarenlange ervaring. Kom. Inmiddels is de cyanotisch en kan die niet meer heeft Hij heeft geen uh, zuurstof meer gehad voor de afgelopen vijf minuten. Maar dan maakt niks uit. <laughs> uh, uh, uh. Oh, je bent nu brandweer, hè? Oh ja. Nee, ik bedoel cyanotisch, wat is dat voor een woord? Precies. Hoge druk, lage druk, je weet zelf. Ja, Joris is goed bezig met het hoofd te reanimeren, heel goed man. <laughs> heel, heel de schedel kapot gedrukt. Ze dus komt toch wel wat iets van beademingen binnen denk ik. Meneer de dokter, meneer. Wanneer moet ik knijpen? Continu of.. Uh... Nou, de 30 keer zou ik net zijn. Ah oké. Okay. Oh ja, nee, ja, dat hoor ja, ik, ik snap dat je nieuw bent in deze wereld, maar ja. doe maar gewoon je best, ja? ja ik heb Daarbij net meteen beneden, met dat ding gereden. Ja, maar het is natuurlijk best lastig om vanuit Roblox hier naartoe te komen. Moet ik nu knijpen? Ja, nu twee keer knijpen. Politie, gewoon dat hele ding leeg knijpen, knijpen of? Gewoon knijpen. Eh, oh, tegenwoordig kan ook iedereen nee, brandweer maken. twee. Ja, hebt ja, brandweer ja, voor, ja, Ja. Moeten we doorgaan uh, met compressies? Oké, okay, doorgaan met compressies. Heb Missen je geen Lucas of weet dat ding? Nee, die hebben we even niet. Aha. Okay, dus en die opleiding het... dat niet. Nou, nou nee, dan moet je ook opleiding aan de de 20 20, 20, 20, doen. Wat? Dan moet je alles nog doen Iets meer dan minimale hartslag. Kijk, we komen er wel. We hadden hey, een schep al klaar liggen toch? Ik ga even uh, er ah, dat dat Ik ben geen dokter. Maar iemand met een minimale hartslag betekent dus dat die minimaal is en dus wel goed genoeg om te. Uh, om te zeggen van nou, hey, even afslag en dan moet je niet gaan reanimeren, ja, maar ja, wie ben ik als brandverman, hè? Ik zeg maar, <laughs> nee, het ja, zijn mijn grote later, vrienden ja. hier. Oh. Martijn, die dat ging niet helemaal goed, of wel? Ik ben ik steeds aan het knijpen hè, dokter? Nou, als je het moet zeggen, ik dat er gaan niks van, ik Ja, zeker, ik heb er een setup. Zijn het ja, plaatsgekomen ja, met een andere met de slagopbehandeling. Inmiddels is in een reanimatiesetting geworden, ook bezig met reanimeren uh, en uh, ik heb geen van die zo meteen uh, meegaan meegaat naar het ziekenhuis ja. over. Ja, dat is ontvangen. 904, geen bericht. Ja, ja. meldkamer voor u te plaatsen. Uh, werkt aan de reanimatiesetting, zijn ja, we nog mee bezig. Inmiddels wel weer de, de, de output, wij gaan uh, scoepen en run richting Erasmus e even. Ja, scoop en run richting Erasmus, gaat u bellen of zal ik voor u bellen? Als u voor mij wil bellen heel graag. Ja, graag voor u zorgen over. Oh eh, dokter, hier is een bom oh, alsjeblieft. Ja, ik neem ook, ja, dank heel je wel veel verwijder. Je bent een goed. Nou, wacht maar heel even. Ik heb je zo nog nodig. Mij? Oké, okay, gaan we. Ja, wel. Het even in wel de jij de hand? nodig. Ik ja, ik niet. hoor ik oh, het. Moet vetter bij even met nee, moeten zo. Die muur nog schoonblussen. Ach ja, er te elkaar mee. Oké. Okay, nou, in ieder geval. Jongens, succes. Rij met jab. Ja, wij gaan de muur even doen, jij? Nee, ja, oké, jij mag wel weg. Nee, wat moet ik? Nee, ik durf niet. Ik ben Nee, ik wil ik wil het personeelsnummer. MK? Personeelsnummer. Echt maar. Ja, traumakamer 3 is voor die vrije Dank ah, u dankjewel. Hè. Joris zelf. Hey! is jouw nummer terug. Nog kaardem, Hallo. Hallo. Hallo. Hallo? Okay, Hallo. Wat is jouw personeelsnummer? Uh, ik moet dat in mijn reportage vermelden. Dus. Kan iemand mijn beter laten he, uh, <tomst2> ik heb zijn nummer wel. Ik heb nummer wel. Nee, nee, ik heb zijn nummer hier staan. Wil je dat hebben? Oh ja. ja graag, graag. 1, 7. 12. 12. 4 56. 56 oh, 58, 78, 78, 78. ja nou, heb je nou een hey, top man 9, 9, je yes. heb je nou naar mijn telefoonnummer op aard het vrij oh, ik oké okay, nou. nou pak even een uh, hd haspeltje dat kan je wel en wat een hd haspel die zit hier uh, opgerold dat weet jij je gaat al, de maar... kijkers vertellen wat dat is ja, ik weet ik we de lijken van deze auto lopen even kijken <laughs> heb je stils onnodig of uh, knokker uh... nee jij mag blussen van mij wat mij betreft uh... nou daar ben jij voor uh. ja nee blijkbaar maar ik wist niet dat de brand was. Oh, de god dat is fel Nee, dat lijkt me nog niet. Kunnen Oké, okay. ik pak dat een HD is. ding, Haspol, iets. Ja, dat wel. Ja. Top. Moet ik naar zo'n brandblus brandbus pakken? Deze. Zo. Ik heb een HD, ha ha haspel, Hasstel ja. of wat? Nou dat is een, uh, een groot.. Of gele, blauwe ja, 21,06 met de ja, c ja. En die zit op een rol zit hij aan de zijkant van de auto. Ja, positief, En die rollen je nu af. En dan kun je met ja, uh, op, uh, best op, wat en liters en water ja, per minuut. U en 21,07 hebben we correct. Ja, positief. Over. Dan kunnen we maar niet even zeggen. 5000. 5000 niet per minuut? 500. Dat krijg je niet tegenhouden. Nou, ongeveer 125. Maar goed. Ah, ik sta aan de buurt. Ja, en dan kunnen we even die muur schoon spuiten. Dat kunnen wij nu wel doen, maar ik geloof dat hè, ik als ervaren brandweerman weet dat die pomp eerst moet worden aangezet, of lichter dan mij? Ja, die staat aan. Ah, okay, aan. dan. oké, kijk jij uh, af en rollen was, heb ik maar aangezet? Kan ik aan? Ja, dat kan jij, zoals wij zitten. Wow! Nee, ik heb dat al een keer in het echt gedaan. Toen ben ik wel één keer bijna de lucht in gevlogen. Kijk eens maar aan, alle je bloed weg. Geslepen, of ben druk bezig? Nee, geef, geslepen maar. Ja, zo, zo goed als nieuw, zoals je ziet. Toch? Zie jij nog iets? Ik zie niks meer. Het is verdacht stil bij Joris. Ik vind hem goed. Let's go. Retour kazerne. Heel stil. Ah, daar is hij weer. Denk ik. Uh, nee, ik heb al een keer in het echt met zo'n brandslang gespoten. En dat is uh, redelijk krachtig. Maar wel leuk. Hoplakee erin. En klaar. Dat was mes. Ik mag weer rijden, leuk hè? Denk ik. Waar is Joris in? <laughs> nou dan. Nee, en wij gaan nu Joris even introduceren. Want dat hadden we nog niet gedaan. Als hij er is. Ben je er? 34-31 met een aanvraag gemaakt, geen bericht ja zei we hebben nog even wat uh, schoonmaakwerkzaamheden ah, gedaan heerlijk, uh, en zijn we weer uh, inzetbaar over ja u bent inzetbaar als ontvangen dank u wel ga ik u slepen oké officieel naast, niet ook. naar rechts of naar ja, links doen. maar dat ga ik wel doen Oh, oh, oh. oh. daar zijn we weer daar, daar weer. zijn we weer Ja, je, je lijkt een beetje in je, met stem bij mij Volgens mij hoor je mij niet in game nee ik hoor je niet in game ja, dat uh. Maar dat uh, komt helemaal in orde. Um, okay. Ja, nee goed, de TS'en waren een soort van aangekomen, maar dat is wel inmiddels bekend uh, wat het voor een uh, ding is. Um, en hoe die uitziet. Maar wie ben jij? Ik ben Joris. Okay. Nee, ik? Uh, ja, ik uh, ben Joris, ik uh, heb een uh, YouTube account uh, joris roleplay En uh, ik uh, maak roleplay video's uh, bij de brandweer. Eigenlijk hetzelfde wat jij uh, voornamelijk uh, bij de ambulance doet. En uh, natuurlijk uh, in uh, LSPDFR. Mm. Politie geloof ik en ook aan de brandweer. Mm. Ja, dat doe ik hier op de server Rolpe Reality uh, ja, voor de brandweer. Maar daar ben je niet mee begonnen. Daar ben ik niet mee begonnen. Want je had al een Instagram account. Uh, oh ja, ja, ik denk waar je geid over je wel. Ja. Ik ben begonnen met brandweer. Nee, uh, ja klopt. Uh, ik heb een ander account, dat is Joris LaagCP brandweer op Instagram en dat is. Uh, ja, laat ik, mijn echte levenaccount laat ik het zo maar even zeggen dan uh, als zijnde brandweerman. Dus brandweerman in het echt en uh, hier bij Oké, okay. dus je hebt wel een beetje ervaring met wat je zegt en doet hier. Uh, ja, dat wel. Ja, ik weet al hoe het ja. werkt, zeg maar. Alleen, maar... Uh, zoals jij nu, zoals jij nu vroeg van, hé, hey, welke staat nou precies waar? Uh, met spleet ik rot en bang dan na hier. Dat zit niet in het kopie. Dat weet je voor mij al beter dan ik als ik het zo hoor. Maar uh, brandweer technisch met hoge druk, lage druk en wat we allemaal uh, mee te maken krijgen hier uh, tijdens zo'n uh, zo dienst, uh, dat moet wel lukken. Ja ja, nou interessant. En hoe lang doe je dat al? Anderhalf jaar nu. Oké. Okay. En de een en de ander al meegemaakt neem ik aan? Uh, ja, het een en ander wel ja. Ja, nou, interessant. Dus je gaat me vandaag wat hopelijk wat leren over de brandweer. Want ik zeg het ook altijd tegen de kijkers, ik weet echt <laughs> niks van de brandweer. Ik wil alleen tussen Prio 1 en Prio 2 rijden. En één korpsie, vel priori 3 en de andere niet. Ja, uh, ik weet net zoveel van de ambu. Ik weet dat ze A1, A2 en ook iets met een B hebben. Maar ja, uh, ja, ja. als wij je melding komen, zo, zojuist, en dan zie ik de ammu van alles doen. Denk van wat, wat trekt Ampul dit op, controleert dat, check dit. Dan denk ik wat is dit allemaal? Nou, lijkt het mij sowieso wel een goed plan als je binnenkort ook eens met mij meegaat. Ja, dan kan ik heel veel van jou leren. Maar goed, ja, dit is onze TS. Ik weet niet in hoeverre ik de basis uit moet leggen. TS Tank Autospuit is een uh, voertuig waar uh, ongeveer 1500 liter water in zit minimaal. En uh, waar we door middel van een pomp uh, ja, kunnen blussen. Mm. Duidelijk. En we hadden het net al over hoge druk en lage druk. Ja. Uh, hoge druk, ja, je moet het vergelijken met een, uh, heel veel water dat er een klein gaatje geperst wordt. Mm. Uh, Vandaar de naam hoge druk. Er komt dus iets minder water uit, maar wel uh, ja, onder een hoge druk. En lage druk zijn uh, ja, veel bredere openingen en, en dan heb je dus uiteindelijk veel meer water opbrengt, dus veel meer debiet. Uh, en afhankelijk van je inzetplan kies je of je met hoge druk of lage druk aan de slag gaat. En is, uh, kun je dat standaard al zeggen, autobrand of zo? Y ja, er is wel een standaard voor eigenlijk. Uh, dit is namelijk heel simpel nadenken van yo, wat is er nou belangrijker? Dat ik heel veel water heb en dat dat iets langer duurt als ik dat heb of dat ik snel water heb. Mm. Uh, en de voertuigbrand kun je vaak met lage druk aan. Want stoor verloren. Je kunt een autobrand bijna nooit meer redden denk ik hè? Uh, nee. Ja, ja, het duurt eigenlijk toch wel een minuut of uh, vier, vijf voordat we te plaatsen zijn. Mm. Ja, en dan, uh, dan schrijft de vuur echt snel om de heen. Ja goed, en stel je bent heel snel te plaatsen en je, je, je dooft hem, ja dan is de uh, hele autotaal tot en los. Dus een uh, voet plus wel ik altijd om uh, milieuschade en nevenschade te, te voorkomen en te, te zorgen dat het niet uitbreidt naar bijvoorbeeld een woning waar die tegenaan staat. Naar woningbrand doe je dan beginnen met hoge druk, of? Uh... Um, ja, dat hangt ook even. Kijk, als er een wasdroger op zolder in brand staat en dat hoge is alleen, druk, alleen een wasdroger, dan ga je met hoge druk, want dan ben je snel ja, ja. inzetbaar. Uh, hé, dus die die haspel afrollen en naar binnen rennen mm -hmm. en uh, ja, dan heb je de die die kleine uh, wasdrogerbrand heb je geblust. En als je eerst eens al dat lage druk gaat afleggen, dan ben je, duurt het langer voordat je inzet, in ja in die woning bent. Uh, en dan is die, die die wasdroger is inmiddels een halve zolder geworden. Ja. Ja, dat begrijp ik. En als je dan spreekt van hoge druk, is dat dan ook meteen 1.7 of is dat weer iets anders? Uh, nee, dat is weer iets anders. Er zijn uh, bepaalde regio's die hebben weer 1.7, er zijn regels die hebben de, ja, de, de, de druk-luchtschuim. Ik denk dat je dat ook een keer gebruikt hebt, um, want dat geeft echt een gigantische kracht. Dat moet je ook met z'n tweeën eigenlijk gaan doen, anders vlieg je alle kanten op. Of ja. staat er een, iemand achter jou om je ja, om je, je schouder tegen te houden, zeg maar. Mm. Um, ja, en dat is zeg maar als een soort schuimvormend middel dat in de tank zit en dat al via de pomp tussen gemengd wordt. Dus dat komt ook daadwerkelijk uit de straal ja. Uh, ja In onze regio kennen we dat niet. In ieder geval dat hebben we niet wat op de tank uitspuit zitten. Dat uh, moet allemaal via een bepaalde losse tussenmenger weer. Ja, en zo heeft iedere veiligheidsregio en uiteindelijk ook voor ieder korps heeft weer bepaalde ja, voertuigen met bepaalde technieken en bepaalde materialen. Oké. Okay. Dus uh, Dat? Ja, duidelijk. En je was laatst ook op de radio, heb ik het net al met je over gehad, of <laughs> ja, in klopt, ieder geval, ja. ik heb het gehoord, het was wel interessant, het was wel leuk. En uh, ja. ik denk dat het best wel hip is tegenwoordig, hè? dat uh, mensen van de hulpdiensten hun uh, Instagram, YouTube account, noem maar op. Uh, ja, ja uh, goed dat, uh, dat interview ging natuurlijk, dat was dan inderdaad voor mijn Joris uh, underscore Brandweer account ook oh, zie trouwens hier een Amerikaanse auto staat twee zelf Twee zelfs hebben bezoek. Dan gaan we er even uitgooien. Als jij ze verwijderd, ga ik ja um, ja dat is de uh, jongens is mijn brandweeraccount dat is zeg maar ja mijn echte brandweeraccount zeg maar mm. uh, ja en mensen vinden het gewoon heel interessant om een kijkje in de keuken te krijgen ja goed uh, je zegt net het interview dat heb ik ook zo een beetje verteld ja dat mensen het leuk vinden om uh, ja te zien wat uh, wat mensen van werk doen en dat gaat ja niet alleen hulpdienst natuurlijk uh, ja tussen andere uh, spectaculair is maar ja. ook uh, ja dagelijkse beroepen want um... Het, wat mij wel in het interview echt opviel en wat ik daarna eigenlijk pas uh, ook Wat mij opviel op jouw account, jouw brandweeraccount dan zeg maar Is dat je eigenlijk nooit iets van jouw uitdrukken laat zien? Uh, is eigenlijk... nee ja, zelden. Ik, uh, da daar is wel heel veel vraag naar, ik heb natuurlijk Fire 24-7 Ehm, ja. Uh, ja, bij iedereen denk ik wel bekend als je voor een brandweeraccount dat uh, uitdrukken filmt En de jongens doen het al heel lang en al heel goed mm -hmm. uh, ja en ik uh, ik merk dat er wel vragen is naar juist de andere kant. Dus juist gewoon wat hebben we nou van materialen bij ons en waar rukken we voor uit en hoe rukken we uit en dat soort dingen. En daar komt op. Yes. Yeah. Ja, klopt. Is er hier een VTB gaande? Uh, bij de brandweer? Nee. Wat staat hier? AC01. Rit op die zijn zit een zien. Ja klopt, maar hierboven is ook niks. Okay. Nou, niks Wij in ieder geval niet. Over. <laughs> Maar stel je dat ik zo irritant ben, hoor, Joris? Nee, ik ben niet irritant. Dan maak je dat. Oh, jee, een no Ja, hey, ay hè. Yo. User left nou. the channel. Ja goed. Um, nee, ja, dus uh, ja, gewoon alles rondom de brandweer, dus waarom we het doen en wat we het doen, daar was gewoon ook heel veel vraag naar. Daar was eigenlijk nog niet zoveel voor. Dus uh, ja, daar ja. ben ik een beetje ingesprongen en ik vind het heel leuk om mensen daarin mee te nemen. En, en de uitdrukken je... kunnen ze op andere accounts zien. Maar die heb jij niet. Niet over... Uh, jij hebt niet ja, over mijn tweede lekker, maar niet, nee, ik, heb, ik, ja, ja. Heb, ik zit niet met een GoPro op mijn borst uh, uh, uh, te filmen. Nee, dat ligt in mijn boek <laughs> niet. En, en hoe lang doe je de brandweeraccount dan nu? Echt al een jaar of wat zijn het twee? Uh, nee, ik zit anderhalf jaar bij de brandweer nu. En dat brandweeraccount ben ik in maart of april gebronnen volgens mij. En heel, die talloze posten al verder? Ja, ik zit nu op 60 of zo, 50 of 60 denk ik. En nu een kleine 2000 volgers. Maar komt er geen tijd dat je dan uiteindelijk zoiets, dat je alle materialen en dingen al hebt laten zien op je account. Ja, ja. goed, we hebben zoveel bij ons en er is zoveel te vertellen en we krijgen nu een buitenbrand. Ik maak het verhaal even snel af. Er is zoveel te vertellen en zoveel te laten zien. Uh, niet zozeer alleen over materialen, maar ook over werkwijze. Dat ik, ja, stel ik zou uh, hiermee doorgaan, zoals ik nu doe, dan heb ik nog wel voor drie jaar aan materiaal hoor. Dat, uh, ja, ja. Er is dat heel is... veel over te vertellen en heel veel over te laten zien. Even kijken, uh, buitenbrand, postcode 304. Uh, en ik zie dat daar al een TST ter plaats is. TST is? Een tankautospuit, terreinvaardig, dus zo'n 4 uh, keer 4 jaar geleden. Ah, ja. Is prio 1? Uh, ja, ja, ja. Wat is dat voor ons? Daar is ook al brand hè. Kan dat hier dan zijn? Postcode 304. Kijk eens hier recht voor ons. Ik ga daar nee, even heen niet. hoor. Ik doe even een aanvangspraak urgent gelijk. Nee wacht. Ja toch? Ja ja ja. User joined your channel. Uh, 34-31 urgent bericht. Ja zei, we zijn alleen voor van buitenbrand postcode 304. Uh, aan Rijland zien wij een uh, andere brand van een uh, containerbrand postcode 134 over. 134 containerbrand, correct? Ja, is correct over. 34. Hangt dan even af uh, waar de. Urgentie nu meer ligt, dat betreft een container brandt tegen een pand aan. Uh, nog geen doorslag maar binnen, het zo zie. ik weet niet wat de urgentie is uh, bij de buitenbrand op postcode 304 over. Ja, mag ik bij de container blijven staan, ga ik een andere ene het voor de brand. Ja, is het vangen, gaan we doen over. Dank u wel. User nou, dat ook weer. Had. Uh, mag je hem van mij eventjes draaien? In ieder geval langs de weg zetten, dat we iets afstand houden. Mocht hij een doorslag geven naar binnen? Je hebt de stoep ook goed? Uh, ja, hier zit ik op. Zou ik de weg of zoiets doen? Ik praat even tegen je via een teamspeak. Make want jouw stem ligt heel erg bij mij in, uh, in game. Dan praten we hier. Aan mij of aan jou ligt me. Dat weet ik ook niet. Dan praten we hier. Even kijken. Nou, dan ga ik, uh, mag je eigenlijk blussen van mij met inderdaad dus die hoge druk. Daar kies ik nou voor. Maar ja, wat eigenlijk hetzelfde als met die, uh, die wasdroger. Hij is die nog relatief klein. Dus ik heb liever dat je snel inzet met uh, iets minder water dan dat we zo laag druk gaan afbouwen of afleggen. Oké. Okay. ik je de weg wel even afzetten. En waar mag ik aan staan? Afstandje? Uh, ja, ik zou toch wel een meter of 8, 9 wel uh, afstand houden. Ik kom zo wel even meekijken natuurlijk. Als de pomp klaar is, dan zeg je het maar. Ja, bijna. Eerst eigen veiligheid. Wat is de eigen veiligheid? Vo oh zo, met de pion, pionnen, okay. Ja, ja. Yes. Pomp zodan, je hebt er water op de pomp. Of de slank. Yes, en ik ben een plus, ik vlieg okay. de niet naar achter. Adem lucht om. om is mee te nou kijken. Belangrijk waar ik plus. In het echt dan vooral. Hier maakt het toch niks uit, want hier raken je Ja, hier is natuurlijk rolvlee, dus hier ja, uh, wij hebben dus een, <laughs> een brandblusser in plaats van uh, Ehm... Maar ja zeker, je hebt uh, verschillende blusmethoden. Je hebt painting, penciling en dat soort dingen. Het uh, uh, penciling, ja, het betaalt het naar potlood. Het is echt een scherpe punt. Dus dat zou dan een, uh, een, een gebonden straal in, het, uh, in de vuurhaard zijn. Waardoor je hem echt een klamp seconde geeft, zeg maar. Hoe het seconde hij al is goed als is trouwens. En het uh, painting is, uh, ja, met een verfpas moet je het inbeelden. En, uh, dan koel je de rookgassen en de omgeving met dus je je iets meer sproeistaal. Dus nu kunnen we iets oprukken inderdaad. Ja. Kijk, zo ja. Klein Nou, oh, Dat gaat helemaal goed komen hoor. Ja, joh. En uh, je ziet wel eens die filmpjes hè, van die waar ze dan in zo'n container gaan. Echt zo'n grote container, vrachtcontainer. Um, en waar het, het vuur dan eigenlijk via het plafond naar je toe komt. Um, en ik zie het eigenlijk ook in, op die filmpjes natuurlijk. Je doet nooit in één keer vol die straal open en continu blussen. Je doet altijd een beetje... Plus, stop, plus, stop. Waarom is stop? nu de, de warmtebeeldcamera even. Dat vind ik wel even leuk om te zien. Um, ah, ja. dat is, uh, ja, uh, water vormt stoom. Hè? Zeker als je dit in zoiets warm spuit. Mm -hmm. Ongeveer duizend uh, liter stoom per, als het goed zegt, ja, per liter. Ja, dat zet het enorm uit. Dus het okay. wordt gigantisch warm. Dus, uh, ja, als jij uh, hier, uh, uh, zegt 800 liter water in spuit, ja, dan weet je dus hoe warm je het krijgt. Ja. Uh, daarnaast is het ook gewoon waterschade die je te kunnen voorkomen. Je wilt met zo min mogelijk water uitkrijgen, maar wel zo verantwoord mogelijk. Um, ja, en door te pulseren en door stoten te geven, ja, controleer je die brand eigenlijk veel meer. Okay. Daarnaast is het ook een teamverband. Hij gaat, uh, je hebt een aanvalsploeg en een waterploeg. 1, 2, 3 en 4. 1 en 2 is de aanvalsploeg, 3 en 4 is de waterploeg. En uh, bij relatief grote branden gaan 3 en 4 dus ook met een straal naar binnen. Uh, ja, dat moet je echt coördineren. Dus uh, soms is het ook bij een gebouwbrand als wij binnen zitten te blussen, dat wij hem, uh, bij de vuurhaard zitten en hem onder controle houden. Dus niet uitmaken, maar echt onder controle houden. Omdat we eerst moeten wachten tot de drie en vier uh, um, ja, ook klaar zijn voor het feit dat wij water gaan gebruiken en hem dus gaan uitmaken. Ja. Uh, ook met ventilatie en dat soort dingen. Ja, sorry, is er nu uit brand trouwens? Ja, deze is nu uit, dus wat we nu gaan doen is hier naar binnen om te kijken of er een doorslag naar binnen zit. Je moet uh, brand eigenlijk zien als een soort kubus. We gaan wel heel diep de materie in, dus je hebt een boven, een beneden, een links, een rechts en een voren en een achter. Een soort dobbelsteen. En je moet zorgen, je moet zeker weten, voordat je brandmeester geeft, dat alles afgedekt is. Dus ja, goed moet voor voorbrandt die nou niet meer, dat zien we. Aan die kant brandt die niet meer, aan die kant niet meer, boven ook niet. Dus de enige kant waar hij nu nog kan branden, is in dit pand. Mm. Maar een dikke de de kant. stenen muur. Ja, klein containerbrandje relatief. Ja, aannames zijn dodelijk, hè. Ah, ja. In ieder geval is een aantal spraak. Nou, de deur kan niet open. Mag je van mij even de spreider pakken? Oh god. Kun je de straal wel even hier laten liggen? Zo. En dat voertuig. is geloof ik een heel mooie command voor een spreider. Ja, dat is ook uh, in, in chat uh, slash spreider met oh, korte ei. Makkelijk kan niet. Oké. Okay, en dus... dat we zien dat ook politie gekoppeld is. Slash oh, spreider. Dat gebeurt... Oh, kijk eens! Ja. Oh, dat is wel nou, zwaar hoor. Ja, die weegt wel wat, ja. Kleine 20 kilo. Ja, ik heb dat toen uh, bij uh, Fire 247 een keer uh, een voertuig mogen openknippen knippen en spreiden en je weet oh, het zelf. Kijk. ja. En dat was uh, moeilijker dan ik dacht. Want ik kwam vers, en dat zal het eerste zijn wat je uiteindelijk leert, is dat je heel snel als je dat ding spreidt geloof ik. Open draait yeah. dus. ...dat je heel snel met je arm bekneld komt te zitten, niet letterlijk, maar dreigt bekneld te komen zitten tussen die auto en die spreider. Vandaar je... een brandweeropleiding. we hadden het goed leren natuurlijk. Moet je steeds Ja, wat je kopen. zegt, uh, klopt. Kijk, als je kijk, ja, zou er in het echt geen spreider voor gebruiken om die deur te openen, maar dat is nu wel leuk om even te gebruiken. Kijk, um, nu sta je in een hoek, waardoor als je hem nu gaat spreiden, je inderdaad precies tussen de deur en de uh, en de spreider komt. Ja. Kun je kunt dat hier in het game natuurlijk niet veranderen, maar inderdaad, het is belangrijk om te kijken waar je staat, zeker. Ja, daar moet je over nadenken. Maar gaat het uiteindelijk ja. vanzelf, of... Uh... Ja, dat is uh, net als fietsen, net als ademen. Dat, uh, dat, oh. dat, dat denk je niet eens maar over nadenken. Ik heb nog moeite mee met ademen, en zeker met fietsen. <laughs> ik val steeds maar. Ja, ik ben nu wel een beetje verkouden, dus ik heb ook moeite met ademen. Boem, maar goed, de ja, kunnen we dus niet naar binnen, dan dus zoemen effectief. Ja, twee, ja goed, dat zul je wel weten natuurlijk. Ik zet eerst... Mag ik die spreider hier neerleggen of wordt dan gejat? Ja hoor! Nee, hoor. Daar hebben we dat Ja, kijk eens. Eén, twee. We zetten hem even op. Uh, Very slow. Aha, kijk eens hier. Uh, 3431, AC. Ja, AC, uh, zoals we weten plaatsen bij die kleine containerbrand. Ik kreeg inmiddels uh, zijn brandmeester. We hebben nog een uh, verkenner van eventuele binnensla doorslag naar binnen zat. Dat is niet het geval, dus uh, wij gaan weer uh, beschikbaar op. Ja, 3431, bedankt voor uw inzet. Vanuit. Nee hoor, dus we kunnen weer naar buiten. Poepoe, alarm User in een pak. <laughs> nou ja, geen doorslag naar binnen. Je gaf het al aan. Dikke stenen muur. Dan hmm. komt hij niet zo uh, niet zo snel doorheen, beton trouwens dat het zo zie zelfs. Ja, uh, ja. controleren toch? En dan ja, geven we brandmeester en dat is uh, ja dat wij. Uh, ja, die uh, term ken ik. Hoe, hoe leg je hoe zou je hem zelf uitleggen? Ja, je bent de meester over de brand. Je hebt hem in ieder geval ja. zeker onder controle. Ja, maar daar hadden we wel een vraag over. Mag je hè, bijvoorbeeld um, stel, er staat hier, zo'n zo zo GFT container, zo'n groene. Yeah. En uh, die fikt staat hier echt letterlijk hier je komt ter plaatse je doet de bevelvoerder drukt al op die spraak uh, wij gaan die hoge druk uh, pakken we lopen er naartoe AC komt naar de bevelvoerder en zegt uh, 34 zeg maar mag je dan maar zeggen kleine brand brandmeester of moet die echt uh, uit zijn nee hij heeft zeker niet uit te zijn uh, brandmeester is als uh, het eigenlijk simpel vertaald, met de slagkracht die we nu ter plaatse hebben kunnen we de brand Overwinnen, laat ik het zo okay. even noemen. Dan. Ja, ja. Dus dat kan makkelijk. Alleen, ja, je, je kunt in die zin, als je te plaatse komt, geen brandmeester geven, want je weet nooit wat er gebeurd is. Hetzelfde, had vliegt er een blaadje uit die GFT-container tegen dat oh, pand ja, ja, ja, aan. dat gevallige ja, ja. uh, benzine dampen, waardoor het pand in de fik ah. <laughs> En dan geef jij brandmeester omdat jij denkt dat het een containertje is. Zoals nu ook. Ik had hem al het brandmeester kunnen geven, twee een blussen was, want dat konden we makkelijk aan. Maar ja, je bent nog niet binnen geweest ja dat ja. mis. En officieel zou je nou dus nog een spraak moeten aan incidentmeester. We konden eigenlijk al gelijk incidentmeester melden. Maar uh, ja, dat is goed zo. blijf roleplay, hè? Ja, dat klopt ook. Officieel uh, mag ik als bevelvoerder ook niet met jou van een als wandschap en opleiding... ...rijden en jou laten blussen. Maar goed, het uh, blijft... Maar ik, ik, ja, ik ben gewoon... Ik weet alles al van de brandweer. Ik hoef niks met te hey, leven. Nee, maar goed, dat, dat vind ik wel belangrijk. Uh, weet je, het, het blijft een spel. We doen het zo realistisch mogelijk. Ja. Alleen, uh, ja, waar we hiervoor gekozen hebben bij Rollpin Reality, is dat uh, je zit in je eentje op een tank-out te spuiten, dus je rijdt. Ja. Je, doet, uh, ja, je, je, je leest de klap nog ietsjes mee, uh, ik zeg me even beschikbaar. Yes. Uh, ja, je blust, je doet de waterwinning, dus uh, in die zin uh, kun je al iets zeggen over het realisme. Natuurlijk is dat. Wil het eens, maar, uh, ja. ja. Ja, maar dat is ook wel zo, wij hebben bij de Amu natuurlijk ook, um, uh, alle je rijdt alleen. Ja, normaal rijdt alleen een rep het alleen, dus ze doen het in het echt wel. Maar ja, hier is het in ieder geval alles alleen, omdat we gewoon hè, je moet al twintig leden bij de ambulance hebben om te kunnen zeggen we pakken drie ambulances ja. met elk twee man. Maar ja, er wilde altijd wel iemand MMT, wilde altijd wel iemand uh, rapid, Dus dan ja, ja dan precies. Hebben we ook gezegd, je rijdt in opleiding rij je samen en anders rij je alleen. Maar dat ik ik vind dat niet Ja, maar dat het, zou jij de ambulance ook hebben kijken. Maar de brandweer is het natuurlijk nog iets meer, wat je hebt in die kijk politie. Ik zeg altijd politie. Uh, die kan zo beginnen, weet je. De, ja. uh, het sterkste wapen is de mond van de politie. En daarnaast hebben ze een wapenstok. Nou die hebben ze natuurlijk in game en, en, en een en een gewoon wapen en uh, pepperspray. spray, ook wel gaaf trouwens. Ja. En ze kunnen boeien. Dus de politie heeft in die zin alles. Kijk, de brandweer. Als je kijkt naar spreider en een schaar en een ram, hoge druk, lage druk, uh, uh, overdrukventilator, dan kan ik nog honderd dingen noemen die we hmm. op een echte tank hebben. Die hebben we niet in game, dus dit is een beetje fictief. Dus een beetje. Ah, ja, ze zijn er Graaf ja, die auto's. Is <laughs> dus een beetje ja, fantasie. Um, ja, en ik moet ook onder iedere video zetten van jongens, we spelen roleplay en we doen het een beetje met de verbeelding. Ja. Dus laatst weer eens de een reactie van iemand van, eh ik doe een bevelvoeder ik van, ja, kom op. Ja, maar dat of, is... Uh, of, er staat er iemand een, uh, een woningbrand te blussen met een uh, met poederblusser Ja. <laughs> ja, maar mensen zijn heel zwart wit op YouTube. En ik zeg ook altijd, ik krijg ook altijd de comment zelfs als ik zeg, jongens, hè, ook voor nu, ik ben een opleiding... Geld niet letterlijk, dat ik dan niks mag. Maar vandaag mag ik toch van Joris rijden en dat ja, soort duidelijk. dingen. En met helemaal het stuur, dat mag dat ja. <laughs> niet. Maar goed, het is. Het oh ja, daar ga ik ook je commentaar moet... over krijgen. Ja, nee, dat ja, zijn ja, allemaal ja. dingen die, ja, weet je, we het, het, het kunnen niet alles hebben. Als je gewoon honderdduizenden leden in de clan hebt, dan kun je misschien zeggen, elke TS bewon je met vier man. Maar dat sowieso luxe hebben we ja, niet. Zes, en... zes officieel natuurlijk is echt over. Ah ja, ja Rotterdam natuurlijk zes. Maar ja, nee, dat dat is je niet. Maar merk je nou wel dat omdat je die ervaring hebt uh, dat er mensen zijn, hè? ik noem echt geen namen, want ik heb ook niet zo snel een naam voor me. Want ik denk dat bij de brandweer best veel man een niveau op pijl hebben. Maar dat toch wel zoiets van jongens, kom op, waar, waar zit ik tussen? Om het heel even wat gemeener te zeggen. Uh, nee, ik vind het een hele goede vraag. En nee helemaal niet. Kijk, er zitten uh, mensen hier bij Rolf Reality bij de brandweer, dat bedoel je toch? Ja, ja. Die, uh, die brandweervaring hebben, uh, even kijken, 1, 2, 3, 4 in totaal. Ja, best veel, hè? Ja. En maar ook jongens die het helemaal niet hebben. En er zitten er een paar bij die geïnteresseerd zijn in de brandweer. Ja. Trouwens zijn er wel meer dan vier. Maar ook jongens die helemaal niks met de brandweer hebben. Um, maar ja, het, nogmaals, het blijft een spel. En als jij het leuk hebt, dan ben ik gewoon al lang blij. Ja. Zij, en dat ik nu zeg van dit, doen we, dit kunnen we op deze manier doen. Omdat ik weet dat het echt zo ook gaat of kan. Uh, een ander zou hier komen die zou uh, lage druk afleggen bijvoorbeeld. Ja, dat is niet de manier of als het handig is om te doen en het echt. Alleen uh, ja, we zijn met een spel bezig en als jij plezier hebt en je gewoon aan een beetje realisme houdt en je best doet om het leuk en reëel te houden. Ja, dat, is toch, dat gaat toch om dat je een leuke avond hebt toch? Ja, zeker. Nee, ik denk dat het, ja, zo kun kan je het ook wel bij de OMU bekijken. Alleen ik zelf met, ja, ik zit dan toch, hè, ik heb geen autisme denk ik, maar ik zit dan <lacht> toch een beetje met dat autisme van ja, zo is het echt Ja, maar kijk, ik zal, niet, even in, dus... uh, ik zal even een auto, auto spannen. Kijk, als we het hebben over een knelling. Nou, betaald. Oh, daar oh, iemand in. Nou fictief. Um, nou wat je komt is, je komt te plaatsen, je gaat schouwen, je gaat eventueel noodstabilisatie doen. Dus je plaatst aan deze kant uh, ophoogblokken, aan deze kant twee. Mm -hmm. Aan die kant twee, aan die kant twee. Je blokkeert de wielen aan de achterzijde. Aan een niet draaiend wiel. Uh, voor ons ga je glasmanagement doen. Voor ons ga je, uh, je. gaat heel veel stappen doorlopen in het echt. Um, ja en. Ik vind het leuk om dat hier bij Roper Reality ook te doen, zeg maar. Ja. Uh, uh, voor zover mogelijk. en voor, Kijk, ik ga geen glasmanagement doen, want dan zit de helft te kijken van, wat gebeurt hier allemaal. En je ja, moet ja. het al doen. Nou trouwens, zullen we eruit in kunnen slaan? Ja, de, dus glasmanagement. Nee, maar um, ja, en een ander komt te plaatsen en die zegt van oké okay, ja we pakken de spreider gaan we van de deur open doen. Ja precies. Ja, en ik vind het niet. De ene staat niet op over. over. Kijk als iemand daarvoor open staat en zegt, joh Joris, hoe zouden we dit in het echt moeten? Dan ga ik het zeker vertellen, omdat ik het leuk vind. Ja, uh. maar omdat hier een brandweerman komt bij de server die daar die dat gewoon niet weet en die die vindt dat gewoon leuk om zo te doen ja doe vooral die ding weet je ja precies nee zo snap ik het wel de ene hè, die gaat uh, echt stap voor stap net zoals we de almoe de ene begint met de airway en uh, eindelijk bij de uh, exposure en de andere die gaat meteen naar uh, ademt hij wel heeft die hartslag zo ja wat heb je voor een wonder en naar uh, het ziekenhuis ja precies ja, ja precies ja oké okay. en ik zou uh, als ik ter plaatse kom en ik ben uh, gewonden verzorger kijk Zoals we zeggen, we rijden natuurlijk in ons eentje op de tank out dus je bent vaak uh, bij je technisch team, dus je moet die persoon eruit knippen. Maar mocht het een keer voorkomen dat ik verzorger ben, dus dan verantwoordelijk voor het slachtoffer, ja, dan ga ik de hele ABCD doen. Maar ik zou zo uh, misschien wel uh, tien mannen kunnen noemen die niet eens weten wat de ABCD is. En dat is helemaal Goeie. niet erg, maar zolang niet maar een oh. leuke avond hebben. Toch? Ja, precies. Nou nee, okay. ja, dat is wel een mooie gedachte, die we met deze kerstdagen zeker in gedachten moeten houden. <laughs> ik weet niet of wanneer jouw video online komt wel. Ik ook niet, zo snel mogelijk misschien. Tot nu toe, als ik kijk naar de video, hè, wat we tot nu toe hebben opgenomen, hoef ik nog niks te knippen en te plakken. Nou, zie ook geen dat is het op. Ik bedoel, uh, je loopt gewoon een dagje mee en uh, ik vertel gewoon dingetjes erover. Ja, maar ik... De rijden gaat goed. Ja. Er zijn genoeg uh, <laughs> video's waarin uh, je toch wat het een en ander moet knippen en plakken. Maar nu zijn ja, we tuurlijk. begonnen met de video naar een melding. We waren nog niet terug en we waren gewoon praten aan het praten over dingen. Aan het ja. praten over dingen en toen hadden we weer de volgende melding, dus... Nou ja, goed ja. ik uh, dit even dit dus verhaal. Ik vind het gewoon heel leuk om op uh, dat, dat Joris laatste en je Brandweer mensen gewoon mee te nemen in het brandweerverhaal zeg maar. En uh, ja, Joris roleplay, wat, wat dit dus van is zeg maar, dus uh, de roleplay uh, video's. Ja, om het ook realistisch te doen, maar ook op een bepaalde manier wel in het spel te laten. Hm. Uh, en dat, dat gaat steeds beter. In ieder geval, like, zoals ik ik merk dat steeds meer mensen dat begrijpen en uh, geen reacties plaatsen van, uh, oh we wonen bij de woningbannen blussen met een poederblussen. Ja, nou, je moet het doen, uh, je, hoe is die uitspraak alweer? Je moet roeien met de, de heeft, ja, ja, ja, precies. Ja, ik uh, heb nog niemand gehoord van, de, oh, jullie rijden weg en laten de kazernepoort open. Ja, joh, die kunnen ah, we ja. dicht. Ja, ja daar ga ik. Zelf. Eerst ja. volgende komen, is voor mij daarover. Ja, ja dat zal. <laughs> nee, nee. Hey, je nou, sluit de, de afzuif niet aan hier. Van de ah ja, ja de, ook nog eens. Uitlaan. Ja, maar dat soort reacties zijn er wel echt hoor. Ja, en ik snap het ook wel. Weet je, ik vind het leuk dat mensen meedenken. Maar ja, het ja. is roleplay, weet je. Nee, maar ik kan uh, de... gaaf. Ik, ik, Toen ik het voor het eerste dat... keer zag, maar dat, dat je überhaupt hulpdienst had uh, in, ja, het blijft ook GTA. Hmm. Um, ik vond het gebeurt hier, wat gaaf joh. U hadden een joh. laat staan uh, Ja, uh, Ja, nee, ik moet zeggen, deze TS, ik blijf me echt wel ik blijf me echt wel heel vet vinden. Ja, want ik heb je al een beetje kan. laten zien uh, in het verleden andere video's wat we allemaal hebben in het ware park? Uh, nee. Ja, hij is ze zijn va vast al eens voorbij gekomen. Ik zou even wat sneller dingen kun laten je wel zien. Uh, dingen dan dan laten nu. zien, ja inderdaad. Bijvoorbeeld de nieuwe duikbus, die heb ik nog niet gezien. Alleen ja, klopt. post net. Oh ja, nee we we in ieder geval goed bij. Die is ja. mij vandaag of gisteren voor het eerst uh, in game. Uh, we hebben de boot, is nieuw. We hebben een AGS, dus is een Toeran. Uh, dit is de TST trouwens. Dat is de tank out Vaart, terrein vroeg je net naar. Een Volvo, ook een heel krachtig oh, ja. ding. Ja, en deze is vier 4x4 aangedreven, dus uh, deze kan ook over de strand rijden, of over de duinen, of in de bossen. Maar ik heb genoeg dingen gezien dat die ook al een keer vast zaten in het echt. Ja, ja zeker. Als je, ruw, je bent, echt ruw, uh, ruw, je ja. bent niet uh, Je bent niet Superman, hoor, in dat ding. Je kunt nee. er gewoon vast komen te zitten. Ik denk wel dat deze echt... Dat heel veel mensen deze heel gaaf gaan vinden. Ja, ik vind hem echt, ik vind hem echt heel gaaf. Want jullie hadden eerst dat, dat hè, niks na Emma als meer maar... Jij kent Emma meer misschien niet, maar die heeft ook zo'n ding gemaakt en die vond ik spuug lelijk. Maar gewoon in het echt ook. Maar Hebben jullie die ook nog? Dat is die, Geen idee. Die was echt heel lelijk. Ik weet niet wat je bedoelt. Ik we hem ook verder niet. Verder hebben we deze nog. Deze hadden we eigenlijk eerst standaard op de posten. Oh ja, ja dat is de oude bekende, die kennen ze wel. Die kennen ik wel denk ik. Ja, wat verder ook wel interessant om te laten zien. Even kijken. De SB die vind ik zelf wel heel gaaf. Pruimblush Ah ja. Met dat Daar heb ik misschien ook al. Nee. Ja, nee. Daar heb ik altijd wel eens gedacht van hier moet ik ook nog een video maken, maar nooit gedaan denk moet ik. Moet je doen. Ja, en uh, de crashtender. Maar goed, die, uh, volgens mij heb ik die laatste video van je gezien al. Ja, de crashtender heb ik zeker ja. in een video gevraagd. Yes. Um, oh, een verder ladder hoogwerker. Hoogwerker, los, die de hebben de ze nog niet gezien denk ik. Oh. Deze. Die is ook wel echt schruwelijk. Ja, die is wel ook vet. En de Dijkbus hè die.. Uh... Uh, ik zit even te kijken of ik hem. Um... Ah hier. Kan vinden mag ik zeggen. Oh ik moet hem wel even poetsen. Oh, ik zie hem nog niet. Waar zie ik al? Oh, verlengd ook nee. zelfs. Nice. Nee, dit is de oude. Nee? Oh ja. Nee. nee, nee, nee. Hetzelfde met de oude strijping hier. Ja. Oh, kijk eens daar. Heel vet. Nice. Ja, en zo uh, ja, we, we hebben echt heel Kijk, Als ik in het menu kijk, we hebben er 29 voertuigen. Ja jullie kunnen uh, Ook kijken, een aantal nou. dienstauto's natuurlijk. Um, ja, en ja, we hebben allemaal specialisaties en dat kun je allemaal halen. Je begint als brandwacht bij ons. Hm. En naarmate je gevorderde bent en ook meer meer ja, doet en kennis opdoet uh, kun je wel de specialisaties doen. En als je dat examen verhaalt dan uh, kun je op die voet rijden. Want jullie hebben ook logistiek. Ja. Dat is niet leuk. Jawel, geweldig. Ja. Ah. ja. Dat is de. Uh, ik zou even gaan spawnen. De logistiek uh, vrachtwagen. Uh, is echt groot. Oh, oh shit. Je laat zich ook nog een ander ding of was de politie even een ander ding? Ja, de politie is zo kleiner hè. Um, ja, en we hebben ook echt een, een, een, ja, een, dit is maar net hoe, hoe serieus je het maakt zeg maar, als roleplay zijn. We hebben ook echt een logistiek bestand, dus op mijn tweede scherm heb ik dan het, dat bestand open. En dan staat gewoon in wat er achterin zit. En als, ik, uh, als er een inzet is geweest waarbij iedereen schone pakken nodig heeft, dan haal ik ze eruit. En dan vul ik er in het bestand in. En ah. dan moet je dus tijdens de surveillance die we hier draaien ook regelmatig terug naar de post om weer uh, pakken te wassen en dat soort dingen. Oké, okay, ja, ja, je kunt ze leuk maken als je wilt natuurlijk. Ja, en maar, ja, dat is het leuke aan wat het, aan het spel is. Iemand anders die, die logistiek dienst heeft, die, die heeft er geen behoefte aan, die uh, rijdt komt gewoon met die bus te plaatsen hier heb je nu een pakken pak en rijdt er weg. Ja dat ja, ja. Is, uh... ja, dat, dat, ja, dat, dat, dat is, hebben ze allemaal natuurlijk. Ja, dan vind ik dat niet leuk om daar iets over te zeggen van het moet zo. Weet je, dat moet iedereen op zijn eigen manier doen. Ja, ja dat, hè? Ik als teammanager team hier dan, zal uiteindelijk wel als iemand het heel afraffelt en helemaal niet ja, leuk doet, natuurlijk. zeg je daar natuurlijk wel iets van ja maar, zeker. Uh, het is een wereldje waar je elkaar aanspreekt als je de leiding niet hebt en je spreekt ook iemand aan dan worden ze snel boos. dat uh, nee dat maar het is ook een verschil tussen van joh uh, ik heb niet zo'n behoefte aan uh, het zo uitgebreid doen en inderdaad afraffelen. ja bij de brandweer ook als je de echte kantjes er vanaf loopt dan is het ook klaar ja ja, uh, ja en daar het tegenover dan uh, als je de kantjes vanaf loopt of in ieder geval als je echt bij de brandweer wil oh kijk melding ga uh. ik even zo afmaken en uh, OMS-alarm is opgeschouwd middelbrand, als ik het goed begrijp. Watermeting op 100 meter afstand. Postel, postcode 638. Is dat niet de combipost? En <laughs> even aan het denken. We hebben een aanvraag spraak voor meer informatie. Want er staat in de klapoptities middelbrand. Maar als ik het zo zie, zijn we nog voor een OMS-alarm. Misschien is het al duidelijk dat er daadwerkelijk brand is en oh, mensen Oh, een graag, ja. Ja, is dat wel. Oh, oh, ik dacht echt dat er iets voor ons stond. Goed, dan gaan we. 34, 31, sorry. Assay, goedemiddag. Wij zaten midden in het verhaal en ontvangen van u een uh, melding Oh, met alarm. Het uh, is opgeschaald naar daadwerkelijk brand postcode dus 638 in een parkeergarage auto is ontploft eh, en het zou eh, geen slappers sl geen slachtoffer zijn over ja, er zijn geen slachtoffer is bekend het heeft niet te zijn iemand in het voertuig verzacht eh, daarom voor u en daarom de voordat ook middelbrand. Eh, gaan ze ook met aan het auto langer en het tweede ts ja ik ga ermee mee in het geval middelbrand, het auto zou het maar zo niet direct goed aangezien het een parkeergarage betreft maar om in ieder geval al door laten rijden voor 1. Wij gaan die kant op, en ik had van u graag nog uh, het uh, type brandstof van de voer daarover. Ja, de type brandstof is je benzine over. Wij gaan die kant op zijn met uh, anderhalf kilometer. Ja, Gelachtig. zie je dat er geen redder ontvangen. Maar... Ja Dat rijdt wel heel lekker hoor, deze uh, TS moet ik zeggen. Hij is niet te downloaden, het zal ook niet zo snel te downloaden komen. Ik heb hem zelf ook niet voor single player en ik denk ook niet dat ik hem krijg. Misschien als ik heel lief kijk naar de. Um, uh, ja, naar degene die hem heeft gekocht. Want dit zijn echt voertuigen die worden gekocht, hè? Ik heb een beetje lekk. Um, maar. Uh, wat wilde ik nou zeggen? Uh, ja, de reden dat ik nu ook gewoon met Joris meega, en dat hoor, wilde ik heel graag... Nee, ik hoor jou niet. Nee. Um, is omdat ik een singleplayer, zowel ambu als brand, wil bijna niet meer kan opnemen. Um, dus daarom dat we wat meer naar roleplay gaan. Qua opnames hiervoor. Nou, gaan we even kijken hoe lang we hier in het koppelkanaal kunnen blijven zitten. Oh, kijk eens hier. Joh. <laughs> Fikt goed. Hier buiten blijven staan? Ja, ja, zeker. Kijk, en eh, als we over lage druk, hoge druk hebben, nu gaan we gewoon voor lage druk. Dat is een forse brandvuurlast. Uh, mm -hmm. Hier staat hij goed? Ja, hij staat in de vent of ik wil er sowieso politie te plaatsen om alles af te laten zetten. Dat ga ik nu even met pionnen doen. Wij mogen het verkeer als brandweer niet regelen. We mogen alleen stil zetten. Dus um. ik zet pionnen neer. En dan zet ik een snelheidsbeperking neer. En dan komt de politie maar te pas om te kijken wat ze, hoe ze het willen gaan doen. Mm -hmm. uh, dit is het noodzaak om eerst water op het voertuig te krijgen. Dus we gaan even een brandkraan zoeken. Daar, aan de muur. Ja, nou bijvoorbeeld. Ja, en ook hier die is weer roleplay hè, van, uh, dit kan zijn uh, um, een droge stijgleiding. Ja, dat doen we niet aan. Dit is gewoon de perfecte waterwinning ja, dus die is ik gewoon heb gevonden. Ja. ja, Dan trekken we kleine pionnen naar de achterkant van het voertuig. Ah oh, ja, dat doe jij. Ja, nou, dat mag jij doen. Hoe doe ik dat? En je vraagt die af. F5. F5. Objecten. Oh. F5. En een kleine pion. 1, 2, 3, 4. Ah, mag iets meer ruimte tussen. Oh. User was moved to your channel. Perfect. Maar daarom zetten jullie de pion altijd neer. Ja. Nou, helemaal goed. Nou, Dan hebben we dus nu waterwinning uh, op het voertuig en dan gaan we nu uh, uh, lage druk afleggen. Dat doen we ook met pionnen van de achterzijde van het voertuig en dan mag je ze tot aan de slagboom leggen hier. User left channel. Ja, dat is genoeg. En hier is dan het verdeelstuk zoals dat heet. Dus, uh... Ja, dat is dat met die drie dingen. Ja, precies. <laughs> ja, ja okay. nou, ik ga dat nu ophangen en jij hebt het al gedaan zie ik. Yes. In het echt duurt het natuurlijk niet in die zin dat je alles lucht verbruikt, maar goed, dat maakt verder niet uit. Daar staat een um, meneer, zal ik die anders weg laten gaan? Ja, ik wou zeggen dat Rijk die, uh, die meneer aan meer aanspreken en dat je dan hij uh, je inderdaad uh, alvast kan inzetten met lage druk. Yes. Kijk eens, ik heb geen idee wat ik ga doen, maar we gaan gewoon blussen. Dit zal wel een veilige afstand zijn. Als ik me niet vergis ben jij nu de 100 nee wat ben jij nou ja ik ben 110 jij 111 ja 111 voor de 110 geen bericht over en waar wil je nou tot ik begin met plussen? voertuig het gebouw noem maar op ja uh, volgens mij één kan zien staat uh, rondom het voertuig het een andere in de brand en het voertuig zelf uh, mag je mij in eerste instantie inzetten op uh, het voertuig en daarna gaan we schuim tussen mengen en dan kunnen we de vloeistof afdekken over ja, dat is begrepen. Dan ga ik zorgen dat het voertuig uitgaat. Als jij nog even, is die burger er nog? Ja, de burger staat hier bij mij over. Als jij nog even kunt regelen of vragen in ieder geval tot er iemand in zit, want er zit niks in, maar het zou zomaar kunnen, tot hij er fictief in zit, dan weet ik dat. Ja, ik wat net het uitvaren komt snel mogelijk bij je terug met informatie over. Want ik kan van jou al vertellen dat het voertuig niet echt lijkt alsof hij geparkeerd is. Ja, 3431 HC. Geen bericht over? Ja, tweede tank, spuit inmiddels onderweg. Ja, is het vangen over? Wat u daar nog extra eenheden mensen over? ik denk dat het uh, nee. uh, yeah, nee. de dus voldoende. De auto mag, wat mij betreft, afgemeld worden over. Ja, die had ik uh, al afgemeld. Een nadeel is heel goed, goed ja, als er echt iemand in zit, lijkt het maar niet dat je volle stralen op die auto gaat zetten, want dan ziet uh, dat pijn voor uh. die persoon als hij er nog levend in zit. Maar die auto is gewoon uh, echt Je Jeetje, gewoon een situatie ja, betreft een uh, voertuigbrand in de parkeergarage, flinke rookontwikkeling. Uh, wij zijn als ECTS zijn ingezet op het voertuig zelf, we hebben inmiddels ook water op het voertuig. Het voertuig dus is. Ik had voor nu graag een uh, verkenning op de overige verdieping op eventuele doorslag. En als dat niet is, mag u wat mij betreft uh, uh, schuim afleggen en de vloeistof afdekken met uh, schuim over. Ja, ontvangen we rijden momenteel bij uh, iets boven metaal, dus uh, een kilometer of drie jaar. Helemaal goed, dus dan vang over. Microfoon 111 110 over gebricht dus lijkt echt dat het hele voertuig volledig is ontploft ja is ontvangen ik kom uh, die kant op uh, meneer geeft aan dat er niemand in het voertuig verder zat over ja, dat uh, ze ziet er ook niet uit over praat even tegen jou in game of uh, op Teamsweek. dus je ziet alle banden volledig ontploft rechts achter misstellers een volledige band ja, de deuren eruit gevlogen zelfs. Alle ramen eruit. Ja, ik doe hem spraak aan om toch de politie wil voor de werfzetting en ook uh, om me neerop te vangen, want ik uh, vertrouw de ze niet helemaal. Een ontplost voer daar en, uh, en uh, ik kreeg verder ook niet informatie. Hij kwam zelf aanlopen zei hij. Dus okay. ik ga uh, de politie te plaatsen. En uh, 120 komt ze meteen voor de afdekken van de vloeistof. Ja. 34 31 als ik dus ja, ja, ja inmiddels dat ze plaatsen bij de brand 120 uh, echt helemaal te plaatsen dus we beter met de beetje wat de is ja ik mij betreft plaats ja, dat de is eigenlijk al een gedachte ik, ik, ik lust dat ik lust als en ik ben er vandoor maar nu gaat het ook wel verder qua rol uh, en het voertuig om was dus uh, graag politie deze kant op schoolen dit een beetje lijkt mij verstandig ook al is het nogmaals wat joris of wat straks ook al was beton maar ja aannames tot dat niet gaat fikken en wat erin zit ook niet gaat fikken daar mogen we niet van uitgaan dus, uh, ja, goed. Ik doe even typen. Hallo? Kijk! Kijk! Zie je? Ja, ja. Ja, ja. Nou, in ieder geval... Um... <laughs> ja, je hebt meegeluisterd dat de politie komt ter plaatse van wat een beetje een raar verhaal is. Vlo mm -hmm. uh, is er eens helemaal uit. Ja. Uh, wat we nog even gaan doen is uh, kijken of de kofferbak open kan. En dan zullen we het even met de spreider om te kijken wat er nog in ligt eventueel. Tassenkoffers koffers, zo te zien al. Ja, hij is goed, uh, goed onder de as. Dus ik denk, dat ik vermoed brandstichting, maar dat is niet aan ons. Klein koffertje nog. Uh, ik laat 120 in ieder geval even schuim afleggen, die gaan dus uh, de vloeistoffen afdekken hier. Dat kunnen we met water niet doen, omdat uh, ja, water en olie en uh, benzine en allemaal vloeistoffen, dat gaat natuurlijk dus gewoon lopen. En met schuim kun je het echt afdekken. Oké. Okay. En wij hebben geen schuim afgelegd, dus dat gaan zij doen. En dan kunnen wij kijken wat het verder nog uh, voor bijzonderheden oplevert. Oké. Okay. Ik heb zo'n uh, hooligan tool of zoiets. Ja, Deel inderdaad, je, uh, je kunt je... Je straal even neerleggen. Ja. En dan heb jij de hooligan tool inderdaad. Ja, je kunt de voetels op verschillende manieren openmaken. Inderdaad, het slot kun je kijken of je er met eens de hooligan tool je tussen gewoon... komt. Of gewoon eens kijken of die handmatig op gaat. Nou, dat lukt niet. Maar, nou ja, ik zie hier al best veel. Een koffer, een tas en nog een koffer. Ja, je kunt in dit geval natuurlijk gewoon hier doorheen kijken. Toch nog even openmaken. Ook de motorkap om te kijken of daar daaronder niet... Nog iets fixed? Ja, ja, ja. zo dat de motorkap... Zo, die is open. Volgende. Zo, kom even politie te plaatsen, hier. ik. hoorde het. Pas op je hoofd, want ik ga slaan. laat in de politie, komen ze uit brandweer. Zeg maar. Ja, bij de plaats plaatsen, over? Eh Ja. Motorka okay, is open. Oké, voor informatie betreft een uh, voertuig in de parkeergarage heeft een rookontwikkeling, dus voor u nog niet veilig om te betreden. Ik uh, meld mij dat het wel mogelijk is. Uh, buiten zou een zwarte meneer staan, of een uh, meneer staan met zwarte kleding, zo moet ik zeggen. Uh, zou de vermoedelijke eigenaar van het voertuig zijn, het voertuig zou, explode, zou explodeerd zijn toen hij aankwam. Wij vertrouwen het allemaal niet, dus. Uh, ik heb een heeft u voor ontsteeld. als je wilt. Ja, helemaal goed. 45 kilo. Uniform Foxtrot 049 Nou ja goed, je hebt ook een porto, dat mag je van mij doorgeven hoor sure. Oh, nou, dat durf ik niet 10, Nee, goh. ik zal ze doen Geen bericht over? Ja, uh, volledig het doorgekend, voor de rest uh, Geen bijzonderheden over Ja, helemaal goed, je had het schuim afgelagd, heb begrepen Dan uh, zou ik willen verzoeken om even het schuimlaagje hier uh, over het voeder En uh, over de plassen uh, Vloeistofplanade uh, te leggen over Ja, we gaan uh, schuim opbouwen en dan gaan we dat doen we uh, politie, hier de brand voorover. Ja, ja, ik heb voor u een kenteken als u daar geïnteresseerd in bent over. Uh, ja, positief. Ja, dat is 5 kilo uniform Foxtrot 049. Over? Ja, dankjewel. Klasse in een hele NATO-afpak. Helemaal goed. Ja, ja, ja, het zit er helemaal in. Ben ik geslaagd? Ja. <laughs> Mooi. Brandmeester van het voertuig. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag je inderdaad zeggen, want hier betreft brandmeester. We hebben de verkenning gedaan. Dus ja. zij hebben boven hebben ze gekeken, nou rondom zie je dat het helemaal niet meer brandt. Er ligt daar nog uh, deels fictief uh, een plas die nog even afgedekt moet worden, dat gaan zij ja. nu doen. Um, moeten we even kijken of er iets van een uh, kelder in zit. Dus dat gaan we even buiten doen, nou dan hebben we de kubus rond zoals het heet en dan kunnen we hem uh, brandmeester melden. Ja. ja, dit is allemaal beton hè? Dus uh, boven was ook al gekeken. Ja. Oh, we gaan weer het voertuig blussen denk ik. Ja, ze gaan even schuimlaag ermee. Ah, schuimlaag. Dus we lopen even naar buiten. 120, heb jij toevallig nog iets van een benedenverdieping gevonden hier? Nee, nee, nee. Dus we gaan erom. Ja, persoon hoorde een knal en daarna vloog de auto in de brand open. Ja, dat had ik zo ook al kunnen vertellen. We gaan er even ventileren zometeen. Als die een is, hoor je aan het knal. Ja, dat is twee Zodat het gedaan is en dan dragen we hem jullie over en het is even van jullie wat jullie met het verhaal willen over. Ik vind het test, zo gaaf jongens. Ik ga dit zo, klik, klak, boem pad, boom, zus, zo. Zo. Ik nou, heb het flesje euh, water verdiend. Brandmeester melden. Ja, eerst hard werken, dan o, naar o, water. Sorry. Ja water. Ja. Uh, mag je even een overdrukventilator pakken? Die zit achter het ah, ja. heeft dan de buik. En dan kunnen we die voor de ruimte zetten. Dan kunnen we even de rook eruit blazen. Gaat dat lukken met al die openingen? Ja, in ieder geval iets van een luchtcirculatie. Gaat er even Wat? om die rook eruit trekken. Ik meen dat hier alleen de, de autoladder die heeft. Nee, maar die hebben wij ook. Ik ga zo verder, even aanvraagspak. Ja, zei uh, ik heb voor u een situatierapport omkrent, het incident ja. in de parkeergarage, ik meld bij deze Middelbrandbrandmeester. De 120 heeft voeder afgedekt met schuim, even ineens de vloeistoffen afgedekt met schuim. Wij gaan nog even ventileren en overdragen aan de politie en dan uh, zijn we zo weer beschikbaar om. Ja, de 31 ah, heeft Middelbrandbrandmeester, gaat nog even een schuimlacht toedekken en uh, draagt de incident over aan de politie. Dat, Dat is het. Top. Dat is uh, uh, ja, hij ligt onder de schuim, hè, zie ik. Ja, ik ben aan het ventileren. Ja, top. Dan uh, kunnen jullie wat mij betreft weer beschikbaar. Um, gaan wij nog even ventileren, Hoe verder mogelijk is maar al die opening inderdaad. Dan kijken we als die rooktrui, dus dragen uh, hem over van de politie. Yo, meld jij ons? Onze... Ja, ik zie dat AC het kanaal Topper. zit. Yep. AC, hier de 431. 431, zegt u vaak? Ja, ik mag er even graag gebruik van het feit dat er in het kanaal zit. Ik uh, meld in ieder geval de 9031 en uh, met de aspirant weer uh, beschikbaar over. De 8931 met als brandweer ter dat dat is voornamelijk. Nou, dus het is voor ons weer even een kwestie van kijken of de rook wegtrekt. Nou kijk toevallig, het rook is ja, weg, weg. Alle rook is weg ja. Ja dat gaat goed hè? Ja. Helemaal ja, goed. Dan uh, gaan we even naar de politie, melden we even dat we dat zij het kunnen betreden. Dan gaan we even inpakken en dan uh, gaan we ook weer een tour. Pak die ventilator mee hè? Ja. Ja. Hard oh, werken hier Dat zijn ook grote satellieten. Okay. Ik heb gewoon Ja? Yeah? Yeah. Nou, je hebt gehoord. Je kunt het mij vertrekken. Yep. En ik meen 26. dat wij nu elkaar spak nog even moeten afspuiten, maar ja. we we niet zeker dat ga ik we zo even vragen. Oké, pad boem bam, zo. Dat Kijk eens, is Joris oh, is van, uh, van de animatie en alles. Joris, en ik had gehoord dat ik jou dadelijk nog helemaal mag uh, bespuiten met lage druk. Nou, oh, dan moet je even goed luisteren, want heb ik niet gehoord. <laughs> nou, moet je niet afgespoten worden. Ik ga hem gewoon nat spuiten. Ah, Hij is ons lage al aan het nee, nee, maar ik ruim er zo wel een beetje op, dat jij hier uh, allemaal uitgegooid hebt, de slangen. Ja, jij bent zo goed bezig. Ik ga een flesje water drinken. Ik zal toch nog wat doen. Hoppakee. Mooi hè, waterwinning op de doorgestuifleiding. Hoppakee, hoppakee, hoppakee, hoppakee, hoppakee, nee, nee, nee, ja, nu lukt het niet meer, niet meer van ons. Ik kon net dat uh, VTW van een uh, crashzender uh, is gebeurd. Oh, Met die gaan uh, hier niet van ons. een busje van ons. Ja. Burgers die kunnen tegenwoordig bij oh, ons. jij ja, ja, die dingen weg? Uh... Alright, gaan we deze kant op. Eerst kind aanpassen. Maar... Jij ja, moet je adem nog afhangen en uh, jij mag rijden wat mij betreft. Als je Heel wil je. officieel, moeten we nou niet afspuiten? Ja, dat zal ik zoals uh, op het gemak wegrijden uitleggen. Ja. Dat wordt de politie in de hand ook Ik en... rij al de hele tijd vriend. En knip. Ja klopt, knip inderdaad. <laughs> <laughs> uh, uh. Uh, uh. Oh, yeah. oh, even het blauw uitzetten? Ja, nee, maar. Oh. Draai maar even naar het eigen post toe. Um... Wij zijn weer terug op de kazerne, Joris. En wij hadden het, meen ik, en uh, hadden we het er niet meer over, dan uh, knip ik en plak ik wel wat teksten. <laughs> maar uh, wij hadden het geloof ik over, moet ik nou officieel niet met de hoge druk, lage druk, poederbluster, uh... noem maar op, jou <laughs> even heel netjes afspuiten? Ja. Uh, ja, goeie. En ook dat is weer een verhaaltje van, is van wat je ervan wil maken. Um, we hebben vanavond geen logistiek op luisteren, dus anders zou ik daarom gevraagd hebben. En die komen dan met schone pakken inderdaad, en ga gaan die hele procedure, in, zoals dus dat heet. Dus inderdaad, inderdaad met een mondkapje op uh, afspuiten en de pakken met handschoentjes aan in de zak doen. Alleen, uh, ja, dat doen we nou fictief, dat hoeft nou niet. Dus, uh, ja, we zijn gewoon nu ingepakt en dan gaan we weer door en we hebben toevallig nu schone pakken aan. Oké, okay. want maar logistiek moet er altijd voor te plaats komen? Uh, ja, eigenlijk in principe wel. Op het moment dat je een pak moet afspuiten is het ook wel dermate vies en zeker met deze kou. Als je het pak nat spuit en je gaat nu zo meteen sta je een half uur bij een ongeval beknelling en dan bevries je pak zo wat. Dus uh, op het moment dat je echt arbeidserière nodig hebt, dus je dan een pak moet gaan afspuiten, moet je ook wel logistiek te plaatsen verhouden. Ja, oké, okay. duidelijk. Uh, nou ja, goed. Ik denk dat het wel een leuke video is zo. Ik denk met dat al die studenten. het zeker een leuke video is. En heel veel verhalen. En ik heb heel veel geleerd. En ik denk um, de kijkers ook wel. Er zijn altijd kijkers die zeggen ja ik wist alles al van de brandweer. Um, maar ja, ik heb in ieder geval heel veel geleerd. En ik wist ook niet zoveel van de um, brandweer. Maar ik vond het wel superleuk. En één ding kan ik wel zeggen, of eigenlijk een paar dingen kan ik zeggen. Ik ga jou allereerst heel erg bedanken voor je leuke uitleg, voor je leuke dienst samen. Um, deze avond. Kijk eens aan, heel mooi applaus. En ik kom zeker nog een keer terug en dan pakken we misschien eens een ander specialisme. Uh, ja, aan uh, HV, uh, autololle hoogwerker. Wat hebben jullie nog eigenlijk? Wat vind jij heel leuk? Schuimdusvoertuig, aan buitenruimvader, crash tender. We hebben echt enorm veel specialismes. Maar we moeten gewoon even kijken waar, uh, waar vraag neemt. Is het leuk zo'n moment om te zeggen van laat in de comments weten wat je wil zien of niet? Uh, ik kan aan dat beter dan ik. Uh, ja, nee, dat kan <laughs> zeker. De kijkers mogen in de comments ja, laten ja. weten uh, wat ze uh, um, de volgende keer zien. willen zien. Ik nodig je bij deze ook uit om een keer met de ambu mee te komen. Ja, dat lijkt uh, me heel leuk. Om me ik denk dat dat uh, ook wel een keer uh, leuk is. Um, en ja, laat in de comments weten, maar hou er wel rekening mee dat we niet alles hier hebben. En ook hè, duik duikauto en zo, uh, dat soort dingen. Kunnen we zeker wel een keer een video maken. Dat is misschien niet, is misschien niet zo leuk om daar een hele dienst van te doen. Um, mee te doen, want dat ben je toch niet alleen maar hè. Uh, nee, duik is uh, oproepbaar. Dus je bent, uh, je bent een voertuig, een, een uh, springer, HV, uh, schuimblus bijvoorbeeld. En op het dat er een uh, duikincident zich voordoet, wordt je opgeroepen. Dus ja, uh, ja dat, dat zou heel veel wachten zijn. Maar we zien wel wat eruit komt en misschien kunnen we een leuke combi maken. Ja toch, we maken er wat leuks van. Nogmaals wens ik jullie in ieder geval vanavond dan, of misschien vanmiddag al of zelfs nu al, hele leuke eerste kerstdag en heel veel plezier met familie, vrienden uh, of op je werk <laughs> als je moet werken. Um, en uh, ik zie jullie dan graag. Ik kan niks beloven, maar ik ga mijn best doen om morgen ook nog tweede kerstdag terug. Dus een, ook nog een video te laten komen. Uh, ben je moeder aan de bak? Ja, dat moet ik dus. Het is vandaag 23 december uit mijn hoofd. Hè? Dus ja. uh, moet ik... En LSPDV werkt trouwens niet, dus ik moet nog wat gaan verzinnen. Uh, maar ik ga mijn best doen en jullie zien hopelijk iets online komen. Maar uh, in ieder geval uh, tot morgen. Hele fijne feestdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar. Maar daar gaan we nog zeker video's tussendoor gooien. Heeft Joris nog iets te zeggen? Uh, ja, eens uh, Fijne dagen en wat leuk leuk je mee was. We gaan het binnenkort uh, omdraaien. Ga ik met jou mee. En uh, uh, ja, wil je meer branden zien uh, check dan mijn kanaal eventjes. Zeker, check uh, Joris uh, op zijn eigen kanaal um, op Insta op ja YouTube dan heb je een Facebook of zo heb je een Facebookpagina nee gewoon Instagram uh, Joris Brandweer of Joris Robley en YouTube Joris Robley oké okay, ik laat sowieso een vastgezette comment even met alle linkjes daarnaartoe uh, uh, staan onderaan en uh, komt helemaal in orde tot de volgende video doei Doeg.